Met de vergrijzing in Nederland wordt ook het dementieprobleem groter. Een op de vijf mensen krijgt dementie. Gemiddeld zijn drie mantelzorgers bij een dementerende betrokken. Dementie heeft dus een enorme impact op de samenleving. Met de overheveling van de subsidie van het Rijk naar de gemeente is er een enorme bezuinigingsoperatie van start gegaan. En dat betekent dat er een steeds uh, groter wordende groep mensen met eenzelfde budget het moet gaan doen. Het gevolg is dat om opgenomen te kunnen worden in een verzorgingstehuis de criteria steeds hoger worden. Dus wonen dementerende langer thuis dan wenselijk is. Voor de activiteitencentra die dagbesteding bieden aan deze mensen wordt het werk daardoor ook zwaarder. Ter ondersteuning ontwikkelde Factorium een programma waarbij zij hun creatieve expertise inzetten door middel van dans en expressie. De bekende wetenschapper Erik Scherder spreekt in zijn boek Singing in the Brain al over de heilzame werking van muziek en bewegen op het brein. Ritme activeert en zet het lijf samen met het brein in beweging. Ook Stichting Alzheimer Nederland zoekt naar methoden om nauwer aan te sluiten bij de behoeftes van hun doelgroep. We kennen de traditionele vorm van de huiskameropvang, noem ik het maar. Mensen komen een dagdeel bij elkaar, drinken een kopje koffie, doen een spelletje, luisteren naar muziek en dat is het dan. Daarnaast zien we een, een vorm die bekend staat onder de zorgboerderij. Dat is een wat actievere vorm van, van dagopvang. Maar daartussenin zit eigenlijk heel weinig. Wij zoeken nu op dit moment naar meer vormen van dagopvang, dagbesteding. Om eh, tegemoet te komen aan de vraag die de mensen hebben. De activiteitenbegeleiders merken vaak al hoe mensen uitkijken naar hun dansles. Dan hebben we eigenlijk in de voorbereiding alweer pret. Zo van, hé hey, fijn, we gaan bewegen. En... Um... Ja, boven je ziet de mensen ontspannen, je ziet ze vrolijker worden. Ik vind het zo fijn dat inderdaad wij weer in beweging kunnen zijn. Door de muziek bewegingen maken, ja, daar geniet ik van. Dat er zo te genieten valt, is mede dankzij de inzet van Boyke Brandt. Ik heb in 1 januari afscheid genomen als directeur van Factorium Podiumkunsten. Normaal gesproken kreeg je misschien wel een gouden horloge. Uh, maar goed, ik vond het belangrijk om dit onderwerp toch onder de aandacht te brengen. Dat deed hij bij zijn afscheid door te pleiten voor een creatieve benadering, om dans en expressie in te zetten bij de begeleiding van mensen met dementie. Hij riep zijn gehoor ook op een bijdrage te storten in plaats van hem een afscheidscadeau te geven. Een mooi gebaar. En de andere hand. En je aan, wrijf je benen. Lekker snel wrijven. Voel je dat het warm wordt? Ja. Ja, ja. Ja, ja. We beginnen natuurlijk iedereen eerst van harte welkom te heten. Dan starten we met een warming-up. Dat doen we altijd op muziek, verschillende genres. De vorm van een hartje. Ja, mooi. Dan maken we de spieren los, de hartslag wordt verhoogd. We gaan iets actiever bewegen. De muziek kan uitdrukken wat we niet kunnen zeggen en waarover we niet kunnen zwijgen. Na de warming-up, waarbij ze meestal zitten, proberen we ze van de stoel af te halen en dat we ook staand gaan dansen. Kijk maar maar aan. Kunnen we zo ook dansen? En dan gaan we over naar een thema. Ja, en dat thema gebruiken we om in de verdieping te gaan, emoties op te wekken en met die emoties ja. te werken. En kunnen wij die houding ineens laten veranderen in stoere jongens gezellig? En we hebben het leuk met elkaar. En Voor de gezellig. naasten zijn de lessen ook verrassend. Vaak kennen ze hun partner niet eens terug. Ja, helemaal geweldig. Want ik hoor hele leuke reacties van alle mensen. Ik ben er zelf nooit bij. Maar ook van de cliënten en het personeel dat hij daar helemaal in opgaat. Maak een vechtbeeld, Henk. Ho, vechten. Ho. Oh. Ook bezoekster Ada geniet met volle teugen van de lessen. Toen ze jong was en, en rock'n'rollen, weet ik het allemaal, wat van dansen. Daar was ze heel enthousiast in. Ja, dus dan keek ik en dan, ja, geweldig. Ja, maar ja, dat komt terug. Er worden wel eens foto's gemaakt door de begeleiding en die stuurt ze dan door met de mail. En dan zie je echt, Ada, helemaal in haar element. Dat ze zich goed vermaakt en, en volop meedoet. Ja, ik vind het heerlijk hier. Geweldig. Alles Kom Marije even halen. Dansen. Dat vind ik gezellig. Ik heb altijd graag gedaan. En ook veel gedaan ook. Doet je momenten huis niet? Nee. <laughs> Dat zeg ik wel als, als muziek komt, zeg dan. Nee, wil ik veel te moe van, zeg Dansexpressie laat veel meer, de vrije expressie komt daar veel meer tot zijn recht. En als je daar veel meer gebruik van gaat maken, dan zien de ouderen ook de wereld om hen heen. Ze voelen ook hun eigen eh, lichaam en dat, dat doet natuurlijk met die mensen ook veel meer. Het je non-verbaal uiten laat de mens spreken. Het lijf spreekt. Wat zien we dan terug? We zien een bepaalde vermindering op angst, een bepaalde vermindering op apathie. We zien ook dat het effect heeft op uh, het, het cognitief functioneren van mensen. Maar onze ervaring is tegelijkertijd ook dat we dat moeten blijven stimuleren. Want als we dat niet doen, dan zien we ook dat het wegzakt. Waar we naartoe willen is dat we in de nabije toekomst een uitnodiging kunnen laten uitgaan naar mensen die thuis wonen en dementie hebben. Om aan het dansen en het bewegen onder leiding van het factorium deel te gaan nemen. Dus dansen en bewegen, blijvend doen.